Daar is hij voor bedoeld. Terwijl je aan het skaten bent, bedenk eens een woord voor Wat? Terwijl je aan het skaten bent, bedenk eens een woord voor Wat komt er in je op als je aan jouw eigen... Woonomgeving, denkt? Gezellig. Ah, nice. Misschien moeten we dat woord ook even erin zetten. Gezellig. Ja. Wat voor woorden, waar denk je aan? Veel met vlinders. Je hebt bijvoorbeeld echt duizend laat. Wat cool. Ja. ja. ja. Jouw woord was groen, hè? Ja. ja. Oh, kijk, dat is ook wel vet. Nou, dat vind ik ook echt wel leidverrein. Op je skates de hond uitlaten. Top. Gezellig Gezellige gevoel cool. als je je skates met zo'n leuke kleurtjes aanweest en zo. Nice. Zou je dan eerder komen skaten hier? Of wil je ja, eerder komen hangen of, of zitten met je vrienden? Het ziet er wel schoon uit. Zeg maar dit zag er ook een beetje vies uit. En ziet het schoon uit en zou je er eerder zitten. Ja. ja leuk. Dat is in ieder geval wat ik Yeah.